Ik heb een belangrijke vraag. Eigenlijk drie vraagjes. En uh, de bedoeling is dat je voor jezelf kort eens gewoon even voelt of nagaat, waar kies ik voor? Ik ben pas terug uit verlof en dat heeft mij gebracht tot eigenlijk zijn er drie keuzes die je elke dag opnieuw kunt maken. En er is geen goede fout aan en de ene of de andere keuze, maar voel vooral welke keuze je op dit moment maakt. In dit huidige moment dat je dit filmpje ziet. Eén. Kiest je voornamelijk voor vertrouwen of kiest je net voor angst? In welke wereld leef je? Welke gedachten overheersen vooral? Welke gevoelens komen vooral naar boven? Gaat dat over vertrouwen of gaat dat net over angst? Tweede vraag. Kiest je of handelt je vanuit de gedachten aan overvloed of net vanuit de gedachten aan er is te weinig, er is te kort. Welke overheerst daar? En drie, ook een heel belangrijke. Handelt je of leeft je vanuit een mindset van verbinding? Of net vanuit een mindset van afgescheidenheid? Verbinding, ik vraag hulp, wij staan er samen voor, ik ben een team met, wij doen dit samen, wij kunnen dit samen, ik ben nooit alleen, terwijl afgescheidenheid eerder is, minder hulp vragen, denken dat je het allemaal alleen moet doen, je plan trekken, doorzetten, over je eigen grenzen gaan, waar, waar zit het? Dus vertrouwen of angst, welke wereld? De wereld van vertrouwen, de wereld van angst? De wereld van overvloed, of net die van beperking, te kort, te weinig. Of de wereld van verbinding. En die van eh, afgescheidenheid. Er is geen goed of fout tussen de ene of de andere wereld, maar ze maken wel een heel groot verschil in hoe jij je leven ervaart. En als je hier graag meer over wilt weten, dan raad ik u aan om in te schrijven voor het gratis Jouw Volutie-webinar dat er aankomt eh, nu vrijdag om 3 uur in de namiddag. Ik zal de link erbij voegen. En als je er niet kunt bij zijn, moet werken of zo, schrijf er dan toch in. En dan stuur ik je de replay door. Het is een kort uurtje waar we heel intensief aan de slag gaan. Niemand ziet u, dus je zit heel gerust. Maar we gaan wel interactief aan de slag, zodat jij hier wat meer handvaten en tools in kunt krijgen. Helemaal gratis, gewoon omdat ik dat graag doe. Tot snel. Doeg. Doei.